Hoe vrij zijn we als studenten zo snel mogelijk moeten afstuderen en zich amper echt kunnen ontwikkelen? Of als je niet kunt afwijken van het standaardpad. D66 wil van deze focus op snelheid en de status quo af en wil meer ruimte creëren voor persoonlijke ontwikkeling van studenten. Van het mbo tot de universiteit. Niet iedereen ontwikkelt zich namelijk op hetzelfde tempo en dezelfde manier. Zo willen we dat bacheloropleidingen alleen studenten mogen selecteren als er te veel aanmeldingen voor de beschikbare plekken zijn. Ook breiden we de studiebeurs uit voor alle studenten. Afhankelijk van het eigen inkomen zullen veel studenten een beurs van 300 euro per maand kunnen verwachten. Ook voeren we een belastingkorting in die geldt voor studenten. MBO-studenten krijgen dezelfde studentenkortingen en voordelen als andere studenten. Zo laten we iedereen vrij om te studeren wat je wilt en hoe je wilt. Maar laten we niemand vallen.